Al meer dan een decennium lang helpen we universiteiten digitale examens afnemen. Er zijn doorheen de jaren meer dan 15.000 examens afgelegd op toetsplatform. Het Codific cloud-based examenplatform. Tot nu toe gebeurden deze examens steeds gecentraliseerd onder menselijk toezicht. De gebeurtenissen van 2020 brachten ons aan het denken. Zou het niet handig zijn als we een digitale toezichthouder hadden die minstens even effectief is als een menselijke toezichthouder. Op die manier kunnen onderwijsinstellingen op een eerlijke manier online examens organiseren. Zo ontstond Codific Supervisor. De Supervisor-strategie heeft drie luiken. Opnames, gedragsanalyse en online toezicht. Tijdens het examen worden er drie kanalen opgenomen. De camera, de microfoon en het computerscherm. De opnames worden geëncrypteerd en opgeslagen op een beveiligde server, gebruikmakend van de Codific Videolab technologie. Een slim algoritme analyseert het gedrag van de student tijdens het examen. Het herkent klikgedrag, antwoord en temporele patronen. Het systeem herkent zowel individuele signalen als ook indicaties van samenwerking tussen studenten. Elke inzending krijgt een verdachtheidsscore. Wanneer deze boven een drempelwaarde stijgt, wordt de inzending gevlacht. De organisator van het examen krijgt een rapport met de opnames en neemt de beslissing. Supervisor heeft ook een optie voor menselijk toezicht tijdens het examen. De gedragsanalyse detecteert real-time potentiële incidenten waarbij een toezichthouder meteen kan inpikken op de feed van de student. Supervisor is een plugin van het Codific toetsplatform maar het kan ook geïntegreerd worden in uw gebruikelijke examenplatform. Organiseer veilige en eerlijke online examens dit semester. Contacteer ons voor meer informatie.